Voor DVS-TV, de, de succesvolle trainer van onder de 23. Stel je eens voor. Nou ja, Mijn naam, Ferry Hendriksen. Al 25 jaar trainer uh, bij verschillende clubs geweest. Begonnen bij AFC Kwik 1890, waar ik ook zelf als voetballer heb gespeeld in het eerste elftal. Later ben ik gegaan naar BFC, daar heb ik 13 jaar gezeten. Ook als hoofdopleider. Vervolgens naar Nijkerk. Daarna ben ik vervolgens naar Huizen gegaan. Van huizen naar DVS 33. Kijk, dat is al een, een, een hele carrière. Waarom ben je in de richting van DVS 33 getrokken? Nou, waarom? Omdat DVS natuurlijk een ongelooflijk mooie club is. Met een ontzettende goede jeugd. Volgens mij zijn ze nog steeds de beste jeugdopleiding van Nederland. En zodoende heb ik gekozen voor DVS. Om mijzelf als trainer te ontwikkelen. En natuurlijk te mogen werken met talentvolle spelers. Wat is jouw uh, ambitie uh, verder? Wil, wil je steeds met jeugd aan de gang, of wil je uiteindelijk ook gewoon hoofdtrainer worden op, op niveau? Nee, zeker niet. Mijn ambitie is echt hoofdtrainer worden. En dan is het ook mooi om bij een club als DVS te zitten, zodat je ook op dat vlak, op het hoogste, nou ja, bijna hoogste amateurniveau uh, je, je, je kennis kan opdoen hier met de trainers om je heen. Ik denk dat we over zes jaar dat we jou hier misschien wel als hoofdtrainer zien. Zou je dat zien zitten? Tuurlijk. Dat zou iets hartstikke moois zijn, natuurlijk. Dat wil je als trainer. En zeker op dit niveau. Dus ja, zes jaar. Nou, misschien wel eerder. We weten het niet. En je hebt is veel succes met O23. Ik heb met name in december. Toen had ik eigenlijk direct daarna een afspraak met je willen maken. En toen werden jullie kampioen. Eigenlijk heel onverwacht. want Na een 3-1 achterstand gebeurde er opeens een, een, een wonder. Freek de Oude, die kreeg, het, die kreeg het enorm op zijn heupen. En ze wonnen met 4-3. Ja, dat moet toch wel een enorme ontlading zijn geweest. En apotheose? Ja, als je zoiets meemaakt als trainer, je kijkt uh, nog een kwartiertje te spelen naar een 3-1 achterstand. En uiteindelijk win je in de laatste minuten, in de dying seconds, win je die wedstrijd met 4-3. Ja, als je dan in de allerlaatste slotsecondes nog uh, de 4-3 weet uh, te maken, ja, dan is het een apotheose en uh, supermooi. Dus zodoende uh, ja, hebben wij uh, de, de promotie kunnen realiseren naar de eerste divisie. Ja, wat mij ook uh, opviel, ik heb sommige wedstrijden uh, gezien en toen dacht ik in de eerste helft van... Hier hebben ze wel heel veel moeite met die tegenstander, stonden jullie ook wel eens achter, soms hopeloos, 4-1 achter en zo. Ligt dat aan jouw tactische vermogen om die jongens zo ver te krijgen dat ze uiteindelijk toch de overwinning binnenslepen of gelijk spelen? Nou ja, naast dat je tactisch misschien net iets anders gaat neerzetten, uh, heeft het ook te maken met uh, de wilskracht en, en de kwaliteiten van mijn spelers. Uh, en die blijven 90 minuten lang strijden. Dat is wel iets wat, in, vind ik, in mijn ploeg zit. Um, ook wat ze zichzelf hebben aangeleerd. En ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is. Dat je blijft geloven, ondanks dat je met een achterstand uh, staat uh, in het veld. Uh, en wat dat betreft, denk ik dat het, uh, dat het ook zichtbaar is. We hebben al een paar keer achter gestaan. En... Ja, in die paar keer dat we achter hebben gestaan, hebben we toch laten zien dat we beschikken over een enorme wilskracht. Ja, is dat ook waar je het voor doet om met zo'n groep jongens heerlijk bezig te zijn, zo'n groep te managen? Maar aan de ene kant, maar aan de andere kant natuurlijk ook individueel aandacht besteden aan spelers. Want ik, ik zie jou ook wel eens gewoon één een op één met spelers praten. Ja, ik denk dat dat ook inherent is aan een jeugdtrainer. Een jeugdtrainer... Ja, kijk, we zien het als een verkapte jeugdelftal. hè, de onder 23, want het is eigenlijk senioren. Maar um, ja, je wilt elke speler zo snel mogelijk klaarstomen voor het eerste elftal. En um, dat doe je naast het teamproces ook ja, qua individueel uh, proces. En ja, dat is misschien wel het mooiste als trainer. Uh, je kunt begeleiden, je kunt adviseren, je kunt spelers zodoende. Uh, ...advies geven dat ze uiteindelijk uh, die stap kunnen maken naar het eerste elftal. En dat is eigenlijk ook voor mij het belangrijkste wat de club mij heeft meegegeven. Mooi. En je staat nu prachtig uh, bovenaan ook in de eerste divisie B. Dat, de hoger is er niet, toch? Want je hebt ook nog een eerste divisie A. En daar zit, geloof ik, denk ik, IJsselmeer volgens een Spakenburg in of zo. Klopt dat? De hoger is er niet. Eerste divisie. Uh, Spakenburg zit niet... In de eerste divisie met uh, haar jeugd, zit in de tweede divisie, eentje onder ons. heeft wel een geweldige ploeg. Maar de onder de 21-competitie, dat is de competitie die boven ons zit. Dus wij spelen op dit moment het hoogste van Nederland. We hebben twee eerste divisies, 1A en 1B in Nederland. Van die twee promoveren, promoveren alleen de kampioenen. En uh, die kunnen dan in de voorjaarscompetitie, dus de competitie die we nu spelen... Promoveren naar de onder de 21-competitie. Maar dan moet de club dat wel willen, want dat zorgt ook voor een verandering in de organisatie. Heel goed. Hey, mooi. Uh, ik, ik heb het net over ambitie gehad. Natuurlijk komt visie daar ook bij om de hoek kijken. Wat, wat is jouw visie? Vind je een proces belangrijker dan resultaat? Ik denk dat proces altijd het belangrijker is. Althans het belangrijkere onderdeel is van, uh, van het dan het resultaat. Want uiteindelijk, als je het proces bewaakt en je gelooft ergens in als trainer, maar ook als groep, uh, dan gaat het altijd met vallen en opstaan. En uiteindelijk word je daardoor een betere ploeg. En op het moment dat je een betere ploeg uh, wordt, dan zul je ook merken dat uh, het resultaat gaat, uh, <laughs> ja, gaat uh, vorm krijgen. Dus uh, zo doen we ook bij ons. En wij staan nu op dit moment ook eerste in de Eerste Divisie. Uh, dat heeft te maken met het feit dat we ja, het geloof hebben. En dat we als ploeg beter zijn geworden. En ja, dat doe je natuurlijk niet in, in één week. Dat, uh, dat gaat wel wat langer dan één week duren. Leuk, leuk om uh, te zien. Leuk om jullie uh, te volgen. En ik hoop uh, dat het uh, zeker hier uh, voor de wedstrijd van het Eerste zeker bomvol uh, zal zijn. Maar ook als het Eerste uit moet aan jullie thuis... Ja, het uh, waard om naar te kijken. Nou ja, leuk om te horen. En uh, daar doen we het ook voor. Want uh, een van de dingen is natuurlijk het publiek vermaken. Dus uh, nou, wij hopen natuurlijk op uh, veel publiek uh, als wij thuis spelen. En, uh, en dan als wij uh, eenmaal hier staan, dan uh, willen we het publiek natuurlijk ook even lekker uh, laten zien wat we in huis hebben. Ferry, heel veel succes. En uh, ja, we zien je over uh, zes uh, seizoenen hier als uh, hoofdtrainer. Ik, ik zou het wel leuk vinden. <laughs> bedankt. Bedankt. Bedankt. Yes.